En we spraken elkaar al heel even voor de uitzending. Toen hebben we eigenlijk al het gras voor de voeten weg. We, we, nu... gingen heel snel. we gingen heel snel. Uh, maar toen werden we gelukkig hier naar de studio gestuurd. Ja. Uh, en ik vertelde jou. En toen, toen zei ik jou wat mij zo, uh, wat, wat ik de confronterendste zin vond in, in wat je daar zei is. Dat mensen jou wel vragen, heb je last van racisme? En dat jij zei, ja, ja. Duh, kijk eens goed, wat denk je zelf? Kan je daar eens op ingaan in, in wat, ja, wat, wat dat met jou heeft gedaan, hoe dat jou heeft gevormd en het belang van je nu uitspreken daarover. En wat, wat je ziet gebeuren, want dat vind ik eigenlijk de stap. Wat ik heel veel van de dingen die we nu zijn, is niet nieuw. We wisten dit. Hè? Mm -hmm. het, is niet dat, het is niet dat ik, uh, uh, het was niet een soort van uh, totale aha erlebenis. Dat was, was niet voor mij. Nee. Alleen wat wel voor mij nieuw was, was de massa waarmee... Plotseling mensen opstonden. Ja, absoluut. Alsof op de een of andere manier er een, een energieverbinding is tussen allemaal mensen en in één keer toek. Ja. Die verbinding er was en we. We gaan het er nu over hebben. En we nu, gaan het er nu ja. over hebben. En dat je dacht, oké, okay, ik weet het niet, maar wie had die afspraak gemaakt? Wanneer is ja. dit ingepland? Uh, Hoe is dat gebeurd? Neem me daar eens mee in mee in, in jouw proces, uh, dat je dit gaat vertellen. En ja. Deze beweging van vooral jonge mensen die opstonden en zeiden. Ja. Tot hier en niet verder. Ja, ik denk dat uh, hoe dit überhaupt voor mij ging, die periode, naar dan uh, de, de protesten toe en zo. Um, je, had al, je had op een gegeven moment heel veel, er kwamen heel veel filmpjes tegelijkertijd over uh, geweld naar donkere mensen toe. Um, en eigenlijk was het elke dag weer wakker worden met, oh ja, dat gebeurt weer. En dan he, heeft, stuurt iemand het filmpje naar je toe en dan ga je toch weer eventjes nadenken over... Oh ja, wat voor dingen gebeuren er hier? Laat maar los, want ik ga er nu niet over nadenken. Dat zijn allemaal van die dingen die je nu niet... Je wilt het niet omhoog halen, je wilt het niet omhoog halen. En toen gebeurde George Floyd. Um, en toen kon ik niet meer anders dan het... Waarom wilde je dat niet omhoog halen? Um, omdat het super vermoeiend is. Ja, goede reden. Ja. Um, en ik ben ik. heel erg bewust met... Uh, over mijn energie en ik weet wanneer dingen... Um, weet je, als, als ik het ga aanhalen, dan, dan moet het een reden hebben. Want het is gewoon een, een deel van mijn leven. Ik ben nou eenmaal een donkere vrouw en af en toe merk ik daar wat van. Ja. Weet je wel? Op een negatieve manier. Um, maar het, het bewust zo voelen daarvan, uh, dat vond ik heel heftig. Het be bewust beseffen van ja, mijn vader heeft exact dezelfde kleur als George Floyd... Als wij in Amerika hadden gewoond, uh, had mijn broertje niet met een hoodie over straat mogen gaan. Uh, had ik niet op dezelfde manier uh, behandeld geweest als, weet je wel, dus um, dat deed me gewoon heel erg veel pijn dat dat daar gebeurde. Uh, en tegelijkertijd ga je ineens nog extra veel reflecteren met, oh ja, wat gebeurt er hier eigenlijk ja. allemaal? Um, dat vond en ik, ik ook mooi, zo als, ik, als ik je in de reden mag vallen, dat je zei. Ja, dat mensen zeggen, maar in Amerika is het heel veel erger. Dus ja. Zegt, ja, dat klopt. Maar ja. Dat wil niet zeggen dat, het, dat, dat, dat dan een beetje racisme wel goed is. Nee. Dat, dat is de, ja. de relativering die je veel hoorde dus zeggen, ja, maar we zijn nog lang niet de Verenigde ja. Staten. Maar, dat, maar zo erg is het Zo hier allemaal erg is het niet. Nee maar... nee, maar er worden echt niet elke dag op zoveel mensen vermoord hier in ja. Nederland. Dat gebeurt niet. Nee. Thank God, weet je wel. Maar uh, er gebe gebeurt wel andere ellende. Het zit op een uh, hele andere manier verwerkt in Nederland. En ja. het is juist gevaarlijk dat we um, als land denken dat zijn, het er niet is. Dat doen wij niet, hè. Ja, wij zijn, wij, zijn, is, wij zijn goed volk. Wij zijn goed volk. <laughs> ja, maar dat, dat is dus best wel tricky. Um, omdat mensen dan ineens niet meer uh, het gevoel hebben dat ze zelf naar in een spiegel hoeven te kijken. Want oh, dat hoort niet bij mij. Dus laat maar weer gaan. Um, maar goed, ik kreeg in die periode heel veel uh, berichten en, en vrienden om me heen die dus vragen gingen stellen. Um, maak jij dit ook mee? Oh ja, ja. Ja, zie je dat? Nou ja, ja. ja mensen die me in de afgelopen twee, drie jaar hebben leren kennen, ja. um, want ik, ik kom uit de Belmer, daar zal niemand je vragen of je racisme hebt meegemaakt. <laughs> daar, daar, they know. Um, Maar ja, weet je, de afgelopen paar jaar woon ik in, in Zaandam en zit ik in de YouTube-wereld. En uh, vergeef ik me in Amsterdam en dat, dat is allemaal net even wat anders. Um, en ben ik überhaupt mensen gaan leren kennen van buiten de stad. Dat is vaak wel al een heel groot verschil als iemand niet in een stad woont. Um, en door al die vragen ging ik heel erg nadenken van ja, wat, wat, wat moet ik hierop antwoorden? Wil ik hier wel op antwoorden? Um, en toen besefte ik me ineens dat ik kreeg ook van kijkers heel veel vragen. En toen dacht ik ja, als ik die vragen krijg... Dan, en ik heb de energie ervoor om daarop te antwoorden op een uh, zo rustig mogelijke manier... dan wil ik dat heel graag doen omdat ik weet dat ik met mijn grapjes en mijn lolligheid en zo... kom ik slaapkamers en, en woonkamers binnen... waar het gesprek never nooit niet zal gaan over dit. Nee. Want het is niet hun probleem. Dus dan of het voelt niet als hun probleem. Behalve als je iemand kent die het meemaakt. En de band die ik heb met, met, met kijkers, dat is een, een soort... Dat, dat voelt voor kijkers als een soort vriendschap. Dat had ik ook toen ik naar YouTubers keek, weet je wel. Daar, daar keek ik naar op. Ik wilde weten hoe het ging met hun honden. Ik, dat, dat had je echt. <laughs> um, en ik weet dat er genoeg kinderen zijn die dat ook hebben met mij en mijn video's. Um, en dus dacht ik, nou ja, ik neem zoveel mogelijk van de vragen die ik om me heen zie en mijn ervaringen mee om dat stukje uh, herkenbaarheid bij mensen thuis te brengen. Want dan pas kan je erover boeien. Als je het alleen maar ziet gebeuren. Eigenlijk, je bent extended family, zou je kunnen zeggen. Wat heb je met 250.000 bijna ja. uh, abonnees? Mm -hmm. um, uh, dus je hebt 250.000 extended families in het, in het land. Family members in ja. het land. En, en, en daarmee, door daaraan te releten, het onderwerp bespreekbaar te maken. En wat het doet. Ja, en daar was ik heel bang voor. Ja, was je <laughs> bang voor? Ja. ja, ik vond het waar heel waar eng. Dan? Wat, wat, waar was je... Um, dat ik verkeerd zou worden begrepen. Yeah. Um, dus ik begon ook mijn video met uh, gewoon de termen. Weet yeah. je wel? Als ik het heb over uh, wit privilege, dan heb ik het over dit. Als ik het heb yeah. over racisme in deze context, dan heb ik het over uh, zwart en wit. Weet je wel? Um, ik was gewoon best wel bang dat mensen zouden denken dat ik. Um, want dat hoor ik best wel vaak op Twitter dan, weet je zijn helemaal hele korte, korte meningen. Dus dan, dan reageren mensen daar heel snel en heel fel op. Um, maar dat ik witte mensen haat en dat soort dingen. En dan denk ik, mm, mijn moeder is super wit. <laughs> uh, mijn familie, weet je wel. Ik, ik, dat, nee, nee. Um, dat is absoluut niet wat het is. Ik haat niemand. Ik probeer alleen maar een soort van... Um, te leren over wat er is gebeurd... en wat de geschiedenis is en dat soort dingen. Um, dus ja, daar was, dat, dat, dat vond ik gewoon spannend. En omdat ik het gewoon nog nooit op die manier had gedaan... op mijn uh, YouTube-kanaal. Ja. En toen werd daar... Hoe ga je om met die haat? Ik krijg geen haat. Krijg je geen haat? Je zei op Twitter zei je net dat je... Ja, dat maar je dat, dat is niet dit. persoonlijk. Het zijn mensen die gewoon zelf een probleem hebben ja. dat bij jou neerleggen. Bedoel. Dat is sowieso eigenlijk wel met, met haat, want als je ja. goed in je vel zit, dan ga je niet iets heel negatiefs uh, onder iemand posten. Als het echt constructief is en iemand zegt, hé, hey, ik vind dat je op, op dit punt wel een betere grap had kunnen maken, um, dan doe je daar absoluut mij heel veel pijn mee. Als je zegt dat mijn comedy niet goed is, dan raak je met mijn hart, ben ik een week ziek. Um, dat heb ik bewaard tot het laatste deel van dit gesprek. Ja, nice. nou ja, super. Um, ik voel het al een klein beetje in de eerste 10 minuten aankomen. Ja, ja. ja, dat heb je goed aangevonden. Nou, Um, nee, maar in principe de, de, de haat naar mij, dat valt wel mee, op Twitter heb je dan heel veel mensen met een, een mening en dan rijmt dat niet met jouw mening en dan worden ze super boos, en dan reageer ik niet en dan worden ze nog bozer en dan reageer ik nog steeds niet en dan worden ze nog bozer um, en dan zit ik een beetje te lachen in mijn slaapkamer. Um, <lacht> dat vind ik heel grappig namelijk. <lacht>